Ben jij een leerkracht die digitale middelen inzet in zijn lessen? Kom dan naar het Nationaal Onderwijscongres en doe mee aan mijn workshop. Tijdens mijn workshop neem ik je mee in de wereld en de social media en kijken we naar de nieuwste ontwikkelingen en de invloed van social media in jouw klas. Je gaat naar huis met een aantal praktische zaken waarmee je de volgende dag aan de slag kan. Kom naar het Nationaal Onderwijscongres en neem mijn workshop op in jouw dag,